We mogen een snapchat selfie met u maken. Laten we doen. CDA doet heel veel voor ouderen, maar wat willen jullie eigenlijk heel veel voor kinderen doen? Uh... We hebben gehoord dat hij veel van moppen houdt, dus wil hij een mop vertellen. Moet ik nu een mop vertellen? Ja, uh... dat is